Ik wil mijn dromen verwoorden door ze op papier te zetten, maar wel als ze ten dode opgeschreven zijn. Ze zeggen: hou je geld bij, voor later wanneer je oud bent. Het soort zin als zelf voorbij loop en mij achtervolgt. Weet je, ik dacht dat alles goed ging. Tot die keer dat ik eten nog geld had en in mijn eigen vuilbak op zoek ging. Tot die keer dat ik mezelf losliet, want ik verloor alle voeling. Ik weet dat ik pas met pensioen ga binnen oneindig veel jaren. Dus nu spaar ik mijn zorgen op, omdat ik niks anders kan sparen. Gelukkig kan ik mijn zorgen nog zelf maken. Het zijn artizanalen. En ze zeggen dat we vanaf nu in een wereld van terreur leven. Dus misschien word ik zelf nooit oud. Misschien kom ik om door een bom die met me staan uitgomt met bloedspatten. Maar angst is voor mij geen voorbeeld. Dus ik volg niet in haar voetstappen. Integendeel.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 Die niet weet wat de beste zet is. Het is tekenend dat ik binnen de lijntjes kleur, wat geen daad van verzet is. Ik wil me niet voor een leven van kritiek via sociale media klaarstomen. Vorig jaar zijn er 16 mensen omgekomen door het nemen van een selfie. En ik snap niet dat ze het niet zagen aankomen. Ze zeggen zoveel. Het zette mij gevangen tot ik ontsnapte. En daar heb ik geen spijt van.